Goed zo, Joyce! Hé hey, Joyce, dat smaakt goed, Joyce! Oh, Joyce, geen protesteren! Nou, ik heb echt het hey, Joyce! Hé Joyce, kom oh, niet klaar, Joyce! Ho, Joyce, jouw hoeft niet sowieso te worden, dus. ja, dat kan ook! Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce! Oh, Joyce. Die is, die is leeg. Hé, nee, Blackjack, die is leeg, Blackjack. Oh, Blackjack. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Goed zo, Joyce. We moeten even kijken of het ook leeg is, maar die zal wel leeg zijn. Ja, helemaal leeg. Die, mag, die kan weg. Ho, Joyce. Hé, je spijt Joyce. Ho, Joyce. Hé, hey Blackjack. Ja, die is licht, jongens. Ik ga hem pakken. Jij ja, je mag hem met mijn vingers buiten. Dat vind ik goed. Hé, Joyce. Hé, Blackjack. Ik moet even die bak pakken, Blackjack. Hé, hey Blackjack. Hé, hey Joyce, Kom maar, jongens. Kom maar, jongens. Oh, jongens. Kijk eens, Joyce. Hé, hey Blackjack. Goed zo, Blackjack. De